Hoi, we gaan even aan de slag met plikkers, met de vragen en de klassen. Ik ben al bij de vragen terechtgekomen, dan kom je hier bij de library. Als je daarop klikt, kom je in, dit, in deze website, in deze pagina terecht. Um, je kunt mapjes maken, is natuurlijk wel handig. Als je denkt van, hé, hey, ik wil wat onderverdeling hebben van mijn vragen, zodat ik ze makkelijker kan terugvinden, uh, kun je even mapjes maken, elke keer een nieuwe folder toevoegen. Nou, ik ga een vraag toevoegen. Uh, welke, welk seizoen nou, is het koudst? Vraagteken. Nou, dan is het gewoon een kwestie van winter, uh, zomer, uh, herfst en lente. En dan klik je hier en dan zeg je, deze is correct. Save. Nou, dan staat hij hierbij. Dan kun je hem, uh, add to queue, dan kun je hem aan de klas toevoegen. Zoals je, laat ik straks nog even zien. En je kunt ook zeggen, um, move questions. En dan wil ik hem graag naar seizoenen. Move. Nou, dus nu staat deze vraag in ieder geval bij seizoenen. Even kijken of dat ook klopt. Yes. Nou, dus zo kun je um, ja, met je vragen in ieder geval selecteren naar de juiste folder. En je zag dat ik een klas had. Je kunt de vragen koppelen aan de klassen, maar dan moet je natuurlijk eerst een klas aanmaken. Nou, hier heb ik een klas aangemaakt. Hier zie je dat. En je ziet hier de deelnemers. In dit geval heb ik het nu even deelnemer genoemd. Maar bij jullie staan er dan namen in de klas. En ik heb het gesorteerd bij cardnummer. Dus dan is het een kwestie van deelnemer... En dan druk je op enter en dan pakt hij het vijfde kaartje uh, die hij straks gaat gebruiken in de klas. Dus het is belangrijk dat elke deelnemer uiteindelijk de juiste kaart krijgt. Dus uh, nou, dan heb je je klasse aangemaakt en dan ga je even terug naar de vragen. En dan zeg je leerlijn ICT en dan zie je hier de vragen. Uh, ik heb hem gekoppeld aan leerlijn ICT, deze vraag. En deze heb ik ook gekoppeld aan Leerlijn ICT. Uh, wil je nou het koppelen aan een andere? Uh, ga dan even hier naartoe en dan zeg je koppel aan Mediaprofiel+. Uh, dus zo kun je eigenlijk elke vraag koppelen aan de juiste klas. Succes!